Dit jaar vlieg ik weer uit om vrijwilligersorganisaties te hulp te schieten. Ken jij een organisatie in gemeente Druten, Beuningen, Nijmegen, Overbeten of Wiegen waar ze wel extra handjes kunnen gebruiken? Stuur dan een mail naar redactie.rn7.nl En wie weet vlieg ik binnenkort bij jou langs. MUZIEK